Goedemiddag, welkom bij de webinar animaties. Het eerste wat ik jullie wil laten zien is een adjustable assembly en het bewegen daarmee. Uh, zoals jullie weten kun je adjustable parts maken, zoals deze veren die je hier ziet. Of het slangetje, die flexibel is. Uh, en als je die meeneemt in een animatie, dan zou je het liefst willen dat ook die veren zich indrukken. Nu zijn er sinds ST8 drie opties in het animate menu. En daar, met die drie opties kan je kiezen wat er wel of niet mee beweegt. En heel veel van jullie weten dat niet. Maar dat is dus sinds ST8 mogelijk om die parts mee te laten bewegen. Nou, er zijn drie opties. Een Relationships optie. Dan zie je zoals hier dat de veren blijven staan, het slangetje blijft staan en alleen de plaat omlaag gaat. Active Assembly optie. Wordt de plaat naar beneden gedrukt, de veren gaan mee, want die zitten in de actieve samenstelling. Maar het slangetje blijft staan. En de active level gaat alles naar beneden. Dus alles wat actief is, uh, wordt dan meegenomen. Je ziet hier een uh, voorbeeld samenstelling. Er zit al een motor in. En je ziet hier het update knopje, het staat nu op relaties. En er zitten drie opties in, die heb ik je net verteld. En het staat nu op het, dat hij tijdens het filmpje de relaties moet updaten. Verder heb je hier nog een knopje met fit. Daarbij fit je alle motoren die je hebt toegevoegd aan je model in één scherm. Als, als ik nu mijn model ga afspelen, dan zie je dat hij snel gaat, maar dat hij wel door mijn relatie heen loopt. Dus door mijn veren loopt hij heen, dat zie je hier. En daarnaast blijft mijn slangetje staan. Even terug. De tweede optie is Active Assembly, dus dan wordt de hele actieve samenstelling tijdens het afspelen geüpdate. Als ik dat doe, zie je dat hij iets trager gaat Hij moet wat meer doorrekenen, maar die veren die komen heel mooi mee. Alleen het slangetje blijft nog steeds staan. De derde optie, Active Level, het gaat nog wat trager hij moet nog meer doorrekenen. Maar daarbij zie je dat zowel de veren als het slangetje mooi mee worden genomen in het filmpje. En de traagheid is nu alleen het doorrekenen. Dus op het moment uh, dat je hier een filmpje van gaat maken, dat kan in Keyshot, dat ga ik jullie zo nog laten zien. Dat kan door hem hier op te slaan. Dan zal je daar natuurlijk niks meer van merken. Dus dat zijn de drie opties. Het tweede wat ik jullie wil laten zien is uh, de Variable Table motor. Uh, ook die is bijgekomen sinds ST8. Maar we hebben een leuke toevoeging erop gevonden waarmee je je uh, motor om twee assen kan laten draaien. Dus ik heb hier twee assen staan in het model en daar moet hij omheen draaien. En we kunnen zorgen dat hij niet constant is. Dus dat hij uh, verschillende kanten... Wat jullie hier zien is een uh, Nginia logo met assen, twee assen. Hier is een as en hier is een as. En wat ik wil doen is dat ik hem aan de hand van deze grafiek wil laten bewegen. En dat klinkt ingewikkeld, maar wat we kunnen doen is dat we de draaiing om die as heen uh, met een vertraging en een versnelling kunnen doen. En dat doen we met behulp van deze schets. Nou, hoe we dat doen, ga ik er jullie uitleggen. Open een van die schetsen. En dan zie je hier dat ik een soort grafiek heb getekend. En ik wil. Dat een bepaalde lijn die grafiek gaat volgen. Dus die teken ik er gewoon even in. En om een punt op deze lijn de grafiek te laten volgen pak ik een connect relatie. En met shift ingedrukt selecteer ik dan alle lijnen die deze lijn moet gaan volgen. En je ziet dat als ik het punt op die andere lijn aanklik. Dat hij een connect heeft gemaakt. Met mijn grafieklijn. En als ik hem nu versleep, ja, dan volgt hij keurig mijn, mijn tempo-lijn. Wat we uiteindelijk willen is dat de rotatieas van mijn model deze hoogte gaat volgen, dus deze lijn gaat volgen. Dat betekent dat er een maat moet zijn die die lijn aanstuurt. deze. En daarnaast moet er een maat zijn die de lijn volgt. Dus ik heb een hoogtemaat en die volgt. Die is ook blauw, dus die volgt altijd. Die maten ga ik even terug laten komen in mijn variabele tabel. Je ziet dat ik hier voor uh, mijn ander onderdeel alvast de variabele tabel heb ingevuld. Deze maat is mijn stuurmaat. Dus kan ik hier invullen. Stuurmaat van de E. En dit is mijn volgende maat. En dan gaan we terug naar het model. Nou, wat we nu hebben gedaan is dat we uh, die maten erin hebben gezet. Aan de andere kant zie je ook dat die andere lijn al een mooi uh, volglijntje heeft. En in mijn variabele tabel zie je die ook goed terugkomen. De stuurmaat van E zet ik even op 0, zodat die weer in zijn neutrale stand staat. En het volgende wat we gaan doen om te laten draaien is een padrelatie toevoegen. De padrelatie kan dan weer de hoogte, de stuurmaat van deze lijn volgen en zal dus ook op hetzelfde, op hetzelfde ritme draaien. En een padrelatie vinden we hier. Voor mij staat die er al in, pad E. En ik heb hier voor de padrelatie een schets. Op mijn as aangebracht in het, blauwe, in het roze eetje. En die as die volgt deze edge van mijn houder. Die kan dus rond zijn, oneindig. Hij blijft gewoon doordraaien. En in dit geval blijft hij doordraaien met het tempo wat hier wordt aangegeven in mijn volgmaat. Nou, om dat om te zetten in een beweging, maken we een motor. De Variable Table motor. We openen de variabele tabel en we kunnen heel simpel zeggen, de stuurmaat is 0. Uh, ik bedenk me nu dat ik nog één ding ben vergeten en dat is wel een heel belangrijk ding. Pad H heeft hier al ingevuld van tevoren staan dat het pad hetzelfde moet zijn als volgmaat H. Dat moet dus bij E ook het geval zijn. Dus deze is volgmaat E van die hoogte. En dan kunnen we er een motor van maken. En de motor stuurt niet de volgmaat aan, maar de stuurmaat. En de volgmaat zal dan automatisch mee bewegen. Nou, die staat erin, op het moment dat we hem hebben geselecteerd. Ik kan een snelheid aangeven. En een limiet. Oké. Okay. En dan zie je hier aan de linkerkant de twee motoren instaan. Dit is de eerste motor. En dit is de tweede motor. En die zitten nu allebei natuurlijk op nul in de neutrale stand. Uh, maar de ene motor volgt de bovenste lijn. En de andere volgt deze lijn. En dat ga ik jullie laten zien. Ik voeg mijn tweede motor toe. En als ik hem dan afspeel, je ziet dat hij dus twee grafieken volgt. En op dit punt zal hij stoppen, langzaam vertragen en weer versnellen en de andere kant op draaien. Dus je kan heel mooi uh, twee kanten opdraaien met één motor. En dat is eigenlijk alleen maar omhoog is positief, naar beneden is negatief. Uh, en de curve bepaalt je vertraging of je versnelling, de snelheid snel van je lijn bepaalt de snelheid van het draaien. Nou, die doet het. Dat is mooi. En om deze te renderen gebruiken we dit Keyshot knopje. Dus niet degene die onder de tolstap zit. Daar komt je animatie namelijk niet mee. En je ziet dat hij nu mooi het filmpje gaat doorrekenen en die zal hij in keyshot gaan zetten. Nu heb ik hier een uh, padrelatie gelegd op een ronde, rond pad. Je kan hem natuurlijk altijd op een recht pad neerzetten. Uh, waardoor je dus een lineaire beweging krijgt die vertraagt of die versnelt. En zo kan je hem eigenlijk op alle soorten paden neerzetten. Ook op rupsbanden of uh, wat dan ook. Zolang die een pad moet volgen gaat dat uh, gewoon goed. En uh, dat zorgt ervoor dat je een hele natuurlijke beweging krijgt. Het is natuurlijk heel onnatuurlijk eigenlijk als je abrupt stopt en abrupt start. Wat eigenlijk alleen maar mogelijk was met de bestaande motoren. Dus de rotatiemotor en de lineaire motor. Dus hierdoor kun je een heel geloofwaardig filmpje maken van je, van je product. De kies op de opgestart. En dan zie je hier het eetje staan wat we hebben gemaakt. Even in het midden. En je ziet hier onderin de animatie die ik uit Solid Edge heb gehaald. Ik kan even een stukje afspelen en dan zie je dat hij mooi is meegenomen. En wat er net gebeurde, dus ik heb hem ingezoomd en op het moment dat ik hem ga afspelen, verspringt hij weer. Veel voorkomend probleem. Het is heel simpel op te lossen door naar je camera te gaan en je camera op te slaan. Als je die opslaat en dan ga je afspelen, dan blijft hij maar staan. En dat geldt ook voor uh, het toevoegen van achtergronden. Ook die kun je gewoon opslaan. Dus ik voeg een uh, studio achtergrond toe. Even een beetje mooi erin. En ik sla hem op. Ja. Bereid zijn. En dan staat hij er helemaal mooi. Hij ziet er nu een beetje schokkerig uit. Dat is uiteraard omdat hij nog niet gerenderd is. Mocht je dit willen renderen, dan ga je onderin naar render. En dan kan je zeggen, animation, kun je uh, instellingen doen dus, uh, waar je hem wil opslaan. Je kan er ook frames van maken, zodat dus hij per frame gaat opslaan. Uh, je resolutie sla je op. En als je gaat renderen, dan uh, heb je binnen een klein half uurtje een mooi filmpje. Nou, wat ik jullie heb laten zien is dat je dus een simpele schets kan maken waarin een lijn die schets zal volgen. en Met twee maten kun je die schets aansturen en die link je aan je padrelatie. Dat wordt gelinkt in je variabele tabel. Dit is eigenlijk het enige wat je hoeft in te voeren. Dus geen ingewikkelde formules van een, uh, een uh, grafiek lijn, maar je hoeft ze alleen aan elkaar te verbinden. En we gebruiken de Variable Table motor om die relatie om te zetten, die variabelen om te zetten in een beweging. Met dit als eindresultaat. Dat uh, was een korte demo over het gebruik van animaties. Mocht jullie je nou meer willen weten over animeren van je model of het renderen in Keyshot, dan uh, kunnen we je daar alles over uitleggen in de KeyShot en animatietraining. Die duurt één dag en we hebben een uh, hengelo en een, uh, een noto Mocht je daar meer informatie over willen, kun je altijd naar onze website gaan, training.enginia.nl of uh, natuurlijk even bellen. De volgende webinar die staat gepland op 25 november, ook om twee uur. En die zal gaan over de nieuwe data management tab. Die tab... Uh, is toegevoegd sinds ST9. Er zijn veel vragen over uh, hoe moet je die gebruiken. Wat moet je doen voordat je hem kan gebruiken. En hoe richt je je bestanden in. We zullen daar uh, een uitleg over geven in, de, in deze webinar. Dan wil ik jullie uh, bedanken voor jullie aandacht. Ik hoop uh, dat jullie er wat van hebben geleerd. En mochten er nog vragen zijn dan mag je die altijd stellen in de chat.